Hoi, ik ben Boukje Kanaan en ik zit hier met Trudy van Rooij om haar wat vragen te stellen over mijn boek. Trudy, kun jij vertellen wat jouw taak was bij het boek? Ja, we hebben samen gebrainstormd over wat er in je boek moest komen. Dat hebben we samen gestructureerd. Toen ben jij gaan schrijven en toen heb ik de tekst die jij geschreven had, korter en bondiger gemaakt. Mm -hmm. En uh, waarom denk je dat de informatie in het boek interessant is? Omdat het uh, over uh, allerlei dingen gaat die uh, mensen niet meteen van zichzelf zouden kunnen weten. En uh, ik denk dat er in dit vak van afscheidsfotografie heel veel valkuilen zijn. En uh, door het lezen van jouw boek kunnen mensen daarop voorbereid zijn en het meteen goed doen. Mm -hmm. Dus voor wie is dit boek nou interessant? Voor iedereen die uh, een afscheid wil gaan vastleggen. En eh, misschien ook wel voor iedereen die in, deze, in dit vak werkt. En voor, waarom zou het voor hen interessant kunnen zijn, denk je? Omdat je kunt lezen over rouw en over hoe mensen reageren wanneer ze in rouw zijn, hoe je daar weer op kunt reageren, uh, uh, ja, waar je wel en niet mag komen tijdens een afscheid in de kerk. En zo zijn er ook nog heel veel meer dingen die uh, in dit, met het vak te maken hebben. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, en um, ik wil jou vragen om naar de pagina te gaan die hier staat om mij te helpen bij de crowdfunding van de.